In Johannes 5 staat een verhaal over een man die, naar mijn mening, representatief is voor veel mensen die weigeren te veranderen. Tijdens een Joods feest in Jeruzalem bezocht Jezus het Bethesda badwater waar zieke mensen bijeenverzameld waren, hopende dat ze genezen zouden worden. Een van de mensen die op genezing wachten was een man die al 38 jaar kreupel was. Toen Jezus hem zag, vroeg hij of hij gezond wilde worden. Voor mij geeft het antwoord van de man ons aan waarom hij gedurende die 38 jaar niet genezen was. Hij zei, Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat de man zijn verantwoordelijkheid niet nam. Zijn tweede probleem was dat hij anderen de schuld gaf. De man zei, Terwijl ik probeer in het badwater te komen is een ander al voor mij in het water. Hoe reageerde Jezus hierop? Hij had geen medelijden met hem. In plaats daarvan zei Jezus, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Om veranderingen te laten gebeuren in je leven mag je geen gevangene zijn van je omstandigheden. Weet dat God bereid is om je vandaag te helpen. Het enige wat jij moet doen is besluiten om Hem te vertrouwen... Op te staan en actief te streven naar de vrijheid die Hij je geeft. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, ik wil geen slachtoffer van mijn omstandigheden zijn. Ik wil veranderen. Ik ontvang uw kracht en uw vrijheid vandaag. Ik geloof dat een echte verandering kan plaatsvinden in mijn leven als ik...